De schepping, die maakt alles. Heel lang geleden maakte de Heer God de hemel in de aarde. In de hemel ging hij zelf wonen, samen met de Heer Jezus. De Heer Jezus is de Zoon van God. De engelen mochten er ook wonen. De engelen zijn knechten van de Heer God. In de hemel was alles fijn en mooi, maar op de aarde was het nog niet mooi. Daar was alles door elkaar, de lucht, de zee en het land. En het was er helemaal donker. Laten we mensen gaan maken, zegt de Heere God tegen de Heere Jezus. De mensen mogen op de aarde wonen, maar dan moet de aarde eerst ook mooi gemaakt worden. Op de eerste dag maakt de Heere God het licht op de aarde. Daar kunnen de mensen straks wat zien. Op de tweede dag maakt hij de wolken en de mooie blauwe lucht. Op de derde dag maakt de Heere God de zee, de meren en het land. Dan kunnen de mensen straks op het land wonen en met een bootje op het meer varen. De Heere God maakt ook het gras, de bloemen en de bomen. Het is nu al mooi op de aarde. Op de vierde dag maakt de Heere God de zon, de maan en de sterren. Overdag kunnen de mensen dan lekker in het zonnetje zitten. En s'nachts kunnen ze naar de sterren kijken. Als de maan schijnt is het niet zo donker. S'nachts maar het is nog wel heel stil op de aarde. Daarom maakt de Heere God op de vijfde dag de vogels. Die vliegen door de blauwe lucht, ze maken een nestje in de bomen en ze zingen een vrolijk liedje. De Heere God maakt ook de vissen, de grote walvis die in de zee zwemt en de kleine goudvis die in de vijven zwemt. Nu is het niet zo stil meer, maar er moeten nog meer dieren komen. Daarom maakt de Heere God op de zesde dag alle andere dieren, de leeuwen, de beren en de olifanten, de koeien, de paarden en de lammetjes en ook heel kleine diertjes, de bijen, de toren en de spinnen. De vogels zingen in de bomen, de vlinders vliegen naar de bloemen en de giraffen eten de blaadjes van de bomen. Ze kunnen de bovenste blaadjes nog pakken, omdat ze zo'n lange nek hebben. De leeuwen spelen met de hette en de poes speelt met de muis. Dan gaan we nu mensen maken, zegt de Heere God. De mensen mogen op de dieren passen en ze mogen voor alles zorgen. De Heere God maakt een man en een vrouw. De man heet Adam en de vrouw heet Eva. Adem en Eva mogen in een prachtige tuin wonen. Die tuin heet Paratja. Adem en Eva zijn blij en gelukkig Oh! De tuin heet Het Paradijs. Adem en Eve zijn blij en gelukkig. Dan is het de zesde dag ook voorbij. De Heere God bekijkt alles wat hij heeft gemaakt. Hij vindt het heel mooi. Op de zevende dag gaat de Heer God uitrusten. Hij geniet van alle mooie dingen die hij heeft gemaakt. Van de bomen, de bloemen en de dieren. Maar de mensen, Adem en Eve, vindt hij het allermooist. Daar kan hij meepraten. Hij kan hen vertellen dat hij van hen houdt. En dat hij altijd voor hen zal zorgen. En de Heere God zegt tegen Adem en Eve: jullie moeten altijd goed met mij luisteren. Jullie moeten doen wat ik zeg. Jullie moeten gehoorzaam zijn. Ik heb alles gemaakt. Ik weet alles. Ik weet wat goed is voor jullie. En wat niet goed is voor jullie. Daarbij staat ook nog een mooi plaatje van de dieren met Adem en Even en die giraf. En dat was het verhaal van deze week.